Voor wetenschapscommunicatie heb ik een rolmodel nodig. Wat ik als onderzoeker nodig heb om wetenschapscommunicatie uit te voeren in mijn onderzoek, is allereerst de erkenning van het belang van wetenschapscommunicatie. Ik vind communicatieadviseurs heel erg handig. Dus iemand die mij bijvoorbeeld tips geeft bij het schrijven van mijn blog... Of die me kan helpen bij het verder verspreiden van mijn blog, zodat ik een groter publiek kan bereiken. En een uh, prikkelende omgeving om überhaupt iets te hebben om over te kunnen communiceren. En daarnaast het actief meedenken met waar wetenschapscommunicatie belangrijk kan zijn in mijn onderzoek. Uh, en eventueel het faciliteren daarvan.